Goedemorgen! En super leuk dat je naar deze nieuwe video. Wij zijn met de boer on tour, want wij gaan, het is nu kwart over zeven en we gaan naar het strand toe. Het is niet heerlijk weer. Aan de ene kant heeft dat een nadeel, aan de andere kant heeft dat een heel groot voordeel. Het voordeel is dat het waarschijnlijk niet heel druk zou zijn, want we mogen tot tien uur op het strand. Tien uur ochtends. Het nadeel is, is dat het niet warm is, dat het gewoon koud is. We gaan nu eerst naar de Arkelhoeven toe. Daar halen we Blondie en Bella op en dan gaan we naar Santa. Zin in! We zijn gearriveerd op de Arkelhoeven. Laten we maar eens gaan kijken hoe het met Blondie en Bel en Verona en Boris natuurlijk is eerst even langs boris dus ga ik even kijken hoe het met hem gaat. En dan ga ik langs de andere drie meiden. Oh blondie, je ziet me al. Hi bloem Ah, uh, daar kijkt die kleine jongen al. Wacht hier. Hallo jongen. jij gaat vandaag niet mee, maar ik zie je wel. Nu. Hallo nu Nou. De Braver. Sjoe komt daarachter ook aanrijden. En ik ben er bij Blondie. Ik ben een beetje geschrokken want Blondie is echt heel erg vies. Aan de andere kant misschien ook. Nee, aan de andere kant was het wel Daar heb gaat de molen in. Ja, ik ga mijn spulletjes pakken dat Blondie kan gaan poetsen. Net niet goed genoeg voor de gewone camera. Want het zou kunnen gaan regenen. Dus met de telefoon, Stel geluid. Sorry, Bel is klaar. Blondie is klaar. Tess loopt nog even naast Blondie, want die mist een hoefijzer. Uh, verder heeft ze er geen last van. Alleen ik wil niet dat ze dan op het harde loopt met één hoefijzer. Dus dan uh, moet je er even naast lopen. Zo klus het. Lissert. Het is maar een heel klein stukje nu naar het strand. En omdat we vroeg zijn, hadden we een heel dichtbij. Dus het is de buiten Nou, zuster, dus gaat erop. Wel wat Daan geleerd heeft. Twee handen aan de voorkant. En rustig zitten. Nou, tadaam! Even wachten. Wat zand eigenlijk is? Het is niet iets van de zee. Dus... Nee, dat is allemaal kleine stukjes uh, steen. Ja. ja. Ik ben bang voor de golven, dus ik denk niet dat het iets voor blondie is. Maar, ja, maar de golven zijn ook gewoon dood en doodeng. Een paar die zijn echt zweet ja, ja. en... Of heeft wel nog energie over. Ja. weer een beetje aan het eind. GoPro is uitgevallen, dus dat is We zijn nu op weg naar uh, het beginstuk. En we moeten over één minuut van het strand af zijn. Nou, dat moet niet lukken. Want onze ouders en moeders die lopen daar helemaal achter. Dus dat gaat niet lukken. Chill, we moeten nog steeds niet iets waar dat strandtentje hebben. We moeten daar niet heen. Nou, dit is de strandtent van Monster een klein stukje verder. We moeten naar deze, volgens mij. Dit is de rest. De In die richting. Dus we gaan nog een stukje verder. Eh, onze moeders lopen daar helemaal achter. Je ziet ze zelf niet. zelf niet. Dus yeah. Ik kom nog Even lekker lang wachten. Nou, het is tien uur. Sorry, het gaat niet meer lukken. En trouwens, het is nu 10 uur. Dus een nieuwe video komt online. Ja. Dus het is nu aan het aftellen en dat betekent van dat Jules uh, van het naar Nederland komt. Um, ik ga hem niet kijken op mijn pony. niet, dat vind ik een beetje raar. Ja, ik ga mijn telefoon wegdoen want heel veel mensen zitten me raar aan te kijken dat ik vlog op mijn paard. Maar hey, ik ben een YouTuber. Eet ze altijd een YouTuber. Nou, <laughs> oké, okay, ik ga verder. Zo, inmiddels zijn ze terug. Ze hebben ons gewoon verlaten. Wij al een tijdje. Dus hun zijn al een tijdje terug. Dus nu gaan we afzadelen en dan kunnen ze de trailer weer in. Super leuk dat je hebt gekeken naar deze video. Wat vond je jezelf zelf van zoom? Heel leuk. Heel leuk. Heel leuk. Ja. Wat vond je echt het allerleukste? Uh, toen we een heel lang stuk uh, achter elkaar galoppeerden. Ja, dat vond ik ook echt super gaaf. Door het water heen galopperen. Dat was ook echt heel cool. Het is altijd zo'n raar gevoel. Ook. Dan voel je die spetters tegen jezelf aankomen. Super leuk. Ja. Nou, super leuk dat je hebt gekeken. Doe een duimpje omhoog. Abonneer op ons kanaal en klik op belletje. Het vindt het belletje heel erg fijn. Nou ja, belletje van Sjoe. Dan zie ik jullie heel graag aankomende zaterdag weer met een nieuwe video. Dus doei!